De Lijze presenteert, kleine leeuw, kleine prijs. Word jij in onze winkel soms ook verleid door zoveel lekkers en kwaliteit? Wel, vanaf nu zijn er de kleine leeuwtjes. Omdat het leven steeds duurder wordt, tonen zij onze producten voor elke dag, die altijd klein geprijsd zijn. Ideaal om je budget, nou ja, klein te houden. Voor die prijs kies je elke dag De lijzen. Mee met het leven.